Uh, Goedemiddag allemaal. Ik ben erbij, dank u ze even die medehal bij die, uh, um, die operatie wat uh, ik ondergaan heb. Ik loof u daarvoor, ik, het bij. Dus, ik ben hier in Marie. Ik ga samen met de kanaal spelen. En die is bijna luchtig, maar die knop wordt aangesetd en die kan ook provide me, die kan ook provide me family. En die leven is bijna makkelijker voor mij nu. Ik had ook weer een wee smile op mijn gezicht. En ik wil even dachtjes even alles iemand voor mij voorzien heeft, voor mijn, die, die afluxen, voor operatie. Ik is bij dankbaar en ik uh, gaat en ga niet die met mij en ik ben ik u allemaal voor de mooie wat uh, die er met jullie mee is. Zijn we hier? Oh <laughs>